Ik werk als productiemedewerker bij Fuchs Oosterwolder. Mijn dagelijkse werkzaamheden, wij staan alles ophalen wat ik nodig heb om te beginnen. grondstoffen en daarna alles bijvoelen. En alles wat ik nodig heb om de lijn te blijven draaien. Ik start mijn werkdag door dingen te gaan verzamelen. Alles wat ik nodig heb om te beginnen. En ik begin meestal om half acht. We hebben om tien voor negen uur pauze. Dat is ook heel mooi, heel snel naar de koffie. Daarna om 20 voor 11 weer pauze. En om 10 voor 2 weer pauze. En dan ben ik klaar om half vijf. Uh, mijn dagelijkse werkzaamheden zijn uh, het mengen van de ingrediënten tot salades. Uh, ik uh, verzamel alle ingrediënten. En dan is het aan mij de taak om precies de juiste hoeveelheden in de kom te doen. En te zorgen dat het een mooi geheel wordt. Je hebt hier zeker doorgroeimogelijkheden. Als je zou iets anders willen doen of iets anders leren, dan kan je aangeven en daar worden wel rekening mee gehouden. Als ik iets wil doen, dan uh, zorg uh, Smeldervoet en Randstad uh, ervoor dat er of een interne opleiding komt of ja, dat ik door kan gaan. De leuke aspecten aan mijn functie als menger zijn de uh, eindeloze variatie aan het uh, verschillende soorten uh, salades, zoals uh, tonijnsalade of de kipkerry salade een paar grappen maken met mijn collega's vind ik ook altijd heel leuk om te doen. Oh, de werksfeer is hier eigenlijk heel ja, relaxed, wil ik bijna zeggen. Eh, verzellige collega's. We kunnen ook, eh, met elkaar kliksen en de pauzes. Ik zou anderen aanraden om hier te komen werken, omdat het werk hier gewoon heel gevarieerd is en de collega's hier heel gezellig zijn. Een belangrijke karaktereigenschap om dit werk goed te kunnen doen is eigenlijk secuur zijn. Je moet ook goed opletten dat alles goed loopt. Ja, de, de ingrediënten, het komt er al heel precies met de gelades en als je maar een beetje verkeerd doet, dan kan het een hele andere gelade worden. Wat doe jij morgen?